Albert, wat gaan we nu weer kijken? Ja, we hebben afgesproken met een man die wil een drankje ruilen. Een drankje? Ja. Ah, oh, dat is hem. Goedemorgen, Piet Hein. Albert van Adenveld. Wat een gekke plek om af te spreken. Ja, hier zit namelijk het bedrijf in uh, wat ik denk jullie Rolls Royce wil ruilen. In de container zit het bedrijf? In het container zit het hele bedrijf. <lacht> nou, laten we kijken. Heel benieuwd. <lacht> het is een volle container uh, met drankjes. Jawel. Een drankje ruilen voor de roze. Ja, dat zou ik doen. Wat jij vinden. bedenkt drankje. Ja, ik uh, ontwikkel drankjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een, uh, een chocomel. Een chocomel die zichzelf uh, verwarmt. Ik zien jullie verbazing, maar ik, ik kan er eentje doen als je wil. Ja. Nee. ja? <laughs> Grappig. Fascinerend. Nu druk ik uh, het seal naar beneden waardoor er zuurstof bij een limestone uh, komt. Die twee gaan uh, met elkaar gaan vechten en daardoor krijg je hitte. Wow. Hij begint, op de uh, hij begint gelijk uh, warm te worden en hij blijft 20 minuten lang door verwarmen. Nou Stefan, hij is gewoon warm. Wat <laughs> lachen zeg. Dat heb, dat heb jij bedacht? Ja. Dit wil je ruilen? Nee, nee, dat wil ik niet ruilen, dat heb ik helaas verkocht dat idee. Uh, het gaat om het volgende, ik heb een energiedrank hier, Too pink en dat zou ik graag willen ruilen. Wat moet ik me dan bij voorspellen als je zegt ik heb een energiedrank net wil ik ruilen? Dit uh, blikje voor de Rolls. Niet dat blikje, uh, heel mijn idee. Het logo, de website, de voorraad, de t-shirts, de promotiemateriaal, alles eromheen. Het compleet bedrijf ruilen tegen de roze. En als ik hiermee schud, wordt die dan ook warm? Nee, nee, dat wordt niet warm. H wat is dan het verhaal van dit drankje? Wij wilden een drankje op de markt brengen tijdens uh, een heel groot evenement in uh, Tilburg: Roze Maandag. Vandaar dat we het ook Pink Monday hebben genoemd: een limited edition. Dit is het drankje wat ik wil raken. Maar dan begrijp ik het goed. Je hebt hier een, dit is een voorraad? Ja. Je hebt een voorraad van dit drankje. Ja. En je hebt hier een soort merkrecht op, stel ja. ik me voor? Ja, merkrecht. Het zit ook allemaal uh, in een BV. En uh, dit wordt ergens gemaakt? Het wordt in Oostenrijk gemaakt. Ik heb een smaak daarop gegeven die ik vond dat die bij ja. deze drank paste. En? Ja, een, ja. Soort, uh, een soort Red Bull. Dus dan kan je uh, stel dat je ondernemer wil worden. Ja. Je dan, kan mooi, je, kan je gewoon, dan kan je gewoon gelijk beginnen, zonder ja. dat je iets hoeft te ontwikkelen? Ja, klopt. Ja. En waarom wil je dat ruilen? Ik ben er uh, twee jaar geleden met mijn vriendin ik kwam ik tot het idee om dit uh, te beginnen. Helaas is mijn uh, vriendin uh, door een oogziekte getroffen en uh, ja, kan er niet zoveel tijd in best, uh, aan besteden als we eigenlijk uh, beide van plan waren. Dus uh, ik zoek iemand die ons bedrijf wil overnemen. Je zou het ook kunnen, kunnen verkopen. Dat zou ik ook kunnen doen. maar daar... ...zou ik dan meer werk voor moeten verrichten en ik moet de juiste klanten gaan zoeken en ja, ja. dat valt in deze periode ook niet mee. Ik, moet, ik zoek iemand die heel erg enthousiast is van het merk en die een eigen bedrijf wil starten. Leuk hè Albert? Leuk ja. Het is, is gewoon echt wel iets hè? Ja. waar je iets mee kunt doen. Gewoon een, een eigen frisdrankmerk, dat is eigen... toch een soort jongensdroom? Ja, of niet? Ja, lijkt me ook. <laughs> ik kan gewoon onder, ondernemer worden, alles lichter eigenlijk. Ja. Alles lichter ja. om gewoon... Ja. Ja. Om er iets van te maken. We moeten kijken of het uh, te is, of het handig is voor ons. Ja, of wij iemand kunnen vinden die zegt, uh, nou, dit is, uh, ja. hier weet ik wel raad mee. Oké. Okay. dankjewel ja, hè. Graag gedaan. Ik dacht van, uh, wat moet je met een drankje, maar het is eigenlijk best interessant, hè? Het is, uh, het is best interessant, ja. ja. Ja. Als je nou ondernemer wilt worden, of, of stel nou dat je net, het is crisis, ik bedoel, je bent net ontslagen. Ja. En je denkt, ik wil voor mezelf beginnen. Ja. We hebben alles wat je nodig hebt. Dan. Er staat gewoon een bedrijf voor je klaar. Er staat gewoon een bedrijf voor je klaar. Je kan zo aan de slag.